Ah, alsjeblieft. Dank u wel. Nou, u heeft de offerte gezien, hè? Uh, het totaalbedrag dat ik vraag is 8000 euro. Ja. Uh, nou kan ik me voorstellen dat u denkt uh, voor vier maanden werk. 8000, uh, poeh, dat is een hoop geld. Nou, nee, maar ik vind het netjes. Dat vind ik aardig van u dat u dat zegt. Maar kijk, ik werk nog maar zeven jaar als uh, trainer. En ik zou het ook wel nog wel uh, voor de helft willen doen, voor 4000 euro. Nou, dat hoeft niet hoor. Maar kijk, anders wordt het zo'n groot bedrag voor u. Uh, en iets anders dat ik flauw vind van mezelf. Ik heb reiskosten apart berekend. Maar dat, dat gaat er gewoon vanaf. Maar dat is prima, dat mag je best rekenen nee, hoor. Ik kom met de trein. In de trein zit ik een boek te lezen, bij wijze van. Nee, dat, dat is voor eigen rekening. Net als voorbereiding, dat gaat er ook vanaf. Iedereen rekent voorbereiding. Ja, dat vind ik vriendelijk van u dat u dat zegt. Maar weet u, ik heb de afgelopen maanden heel weinig. Werk. Ik zou het ook nog wel voor duizend euro willen doen, inclusief de BTW. Nee, kijk, wat mij betreft tekenen we gewoon de offerte zoals nee, die nu nee. is. Voor Vind ik vriendelijk van u? Vind ik heel vriendelijk. Voelt voor mij niet goed. Duizend. Oké. Okay.